De historische binnenstad van Dordrecht. Hier nog zonnig, windstil en met normale waterstanden. In de winter kan dat zomaar omslaan. Daarom testen gemeente en waterschap Hollandse Delta elk jaar eind september in Dordrecht de vloedschotten. Om op 1 oktober helemaal klaar te zijn voor het stormseizoen. Het vloedschotten systeem in Dordrecht is nodig. Omdat in de Prinsenstraat, de Voorstraat en de Riedijkse haven...